Hoe hebben we ervan gehoord? Wel omdat we op zoek waren naar uh, subsidies, de eerste subsidies waren op. We gebruiken het eigenlijk voor de werking om materiaal te kopen om ja, een stukje communicatie Maar Dit jaar hebben we geen aanvraag meer gedaan omdat we denken dat we er twee jaar kunnen mee kunnen verder gaan, maar waarschijnlijk gaan we volgend jaar wel opnieuw een, een aanvraag doen. U zit hier in, de, in ons amfitheatertje, zoals u ziet, die ook gemaakt is met allemaal gerecupereerde stenen van de site en uh, planken. En daar kunnen uh, groepen, kinderen, volwassenen hun ding komen doen, hun theaterstukje of... We hebben dus een tweetal gemeenschappelijke momenten per maand, de eerste en de derde zondag van de maand. De derde zondag houden we ook onze organisatorische vergadering en werken we dan ook. En tussendoor spreken we onder elkaar af per mail wie wanneer komt werken. Ik zou zeggen de dragende groep is een goede tien mensen en daar rond zijn er nog een tiental mensen die mee van tijd tot tijd helpen. Eigenlijk is het een serieuze oefening in basisdemocratie. Elkeen eigenlijk probeert het beste van zichzelf te geven en bij te dragen aan een goed functionerende, gemengde groep. En, allez, we vinden het belangrijk om dit in Brussel dagdagelijks te leren.